Hoi, leuk dat je weer kijkt. Veel reacties heb ik gekregen op mijn vlog. En een van die reacties is van, wauw, hiermee breng je echt de politiek dichter bij, bij mij. En uh, nou, daar hebben we meerdere ideeën voor. En een van de ideeën is dat we dan een bezoek doen aan de Tweede Kamer. En naast mij staat Rutme Herma. Misschien herken je hem nog wel. Hij is zeven jaar fractielid geweest, of uh, raadslid hier, in Alkmaar. En hij is nu al jaren lid van de Tweede Kamer. Rutme, wat gaan we 9 maart om 10 uur doen? Ik vind het ongelooflijk leuk om mensen uit te nodigen in Den Haag. Dus heel gaaf dat je langskomt met een, met een groep mensen. Uh, ik vind het altijd mooi om te laten zien dat we een hele gave oude zaal hebben waar vroeger de Tweede Kamer zat. De nieuwe parlementaire zaal natuurlijk met heel veel publieksruimte. Maar het is ook heel mooi om daar binnen in te zijn. En we hebben de zogenoemde Harry Potter Kamer, dat is de, de Handelingenkamer. Daar staan alle uh, handelingen die ooit zijn uitgesproken in de Tweede Kamer opgeslagen. En Dat is een prachtige kamer en ik weet uit ervaring dat de meeste mensen dat de allermooiste kamer van Den Haag vinden, van de Tweede Kamer vinden. En uh, daarnaast gaan we natuurlijk uh, ook met elkaar in gesprek. Dat doen we op onze eigen fractiekamer van de VVD. En we zorgen ervoor dat je alles wat jullie willen zien, daar van mij te zien krijgt. Gaaf, ik heb er zin in. Wil je ook mee? Uh... Geef je op voor het event op 9 maart, 10 uur via mijn Facebookpagina. Graag tot dan. Hoi. Succes.